Nu, we krijgen heel veel bezorgde leden ook, die ons bellen omdat ze hun eindafrekening hebben gekregen. En ja, die swingt de pan uit natuurlijk. En ze vragen dan, klopt die wel? Waar kan je dat controleren? Ja. ja, we merken inderdaad dat veel mensen zich daar vragen over stellen. Hè. Wij krijgen ook heel veel eindafrekeningen doorgestuurd met de vraag die te controleren. En ik kan alleen maar beamen dat het een, een echte hersenkraker is om die, uh, om die facturen te gaan, uh, te gaan ontcijferen. Hè. Als, als gewone consument is het eigenlijk onbegonnen werk om dat correct te gaan controleren. Maar ik kan wel als advies uh, meegeven, er zijn eigenlijk twee elementen die een belangrijke rol spelen. Dus je hebt jouw verbruik enerzijds en de prijs per kilowattuur. Anderzijds. Wat het verbruik betreft, ja, kan je als consument eerst en vooral wel gaan nagaan of uh, de meterstanden in de factuur of die correct zijn. Of uh, dat men zich niet gebaseerd heeft op een schatting bijvoorbeeld, want dat kan ook. Uh, wat de prijs per kilowattuur betreft, als je een vast contract hebt, ja, dan is het eigenlijk uh, niet zo moeilijk om te gaan controleren of die prijs per kilowattuur in de factuur overeenstemt met de prijs per kilowattuur die jij uh, hebt, uh, hebt verkregen uh, bij het afsluiten van jouw, uh, van jouw contract. Maar voor een, variabel, uh, voor een variabele formule is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Uh, want daar evolueert de prijs uh, voortdurend. Uh, en ja, de prijs die op jouw factuur zal staan is eigenlijk een, een, het resultaat van een gewogen uh, gemiddelde. Uh, en als consument is het gewoon uh, heel erg moeilijk uh, om daar uh, te gaan nagaan of dat... Uh, of dat die prijs wel klopt. En daarom vragen we ook aan uh, dat er meer transparantie zou, zou komen voor de consument en die digitale meter... Uh, daar is jarenlang veel verzet tegen, tegen geweest, uh, maar meer en meer mensen hebben er nu toch in thuis. En die biedt toch ook wel opties. Uh, zo zouden leveranciers iedere maand een verbruiks- en kostenoverzicht aan de, aan de consument moeten, moeten doorsturen, zoals dat ook in Nederland het geval is. Uh, wat wij in België traditioneel gewoon zijn, is dat je dat pas weet op de eindafrekening. Dan is het eigenlijk al, uh, al, een, beetje, al een beetje te laat.